Hallootjes, um, ja, het is lang geleden dat ik eigenlijk zo de camera heb gezeten, jeetje neetje. Um, meestal heb ik deze huge-ass camera voor me. Wat ik trouwens veel fijner filmen omdat deze gewoon zo'n uitklapschermpje heeft. Kijk, nu zien jullie zelf. Ja, ja. Deze gebruik ik echt heel vaak, deze camera. Want deze is gewoon veel fijner. Ik weet niet, die heeft ook zo ring. Zoals je zien. deze heeft het ook. Maar deze, ja, ik weet niet, ik vind hem fijner filmen. De camera is momenteel leeg. Dus daar steken ik, die stop ik er gelijk in. Waar is die, waar is die, waar is die? Ik ben steken, ik... Uh, en die gebruik ik meer voor de YouTube-video's van Mandela kleuren. Uh, want ik ben nu bezig met Mandela's kleuren. En staan op um, een statief wat bestaat uit massagebalsen, want ik heb last van mijn heup. Daaronder heb ik uh, 50 aquarium markers. Dat zijn de stiften die ik gebruik voor het uh, kleuren van mijn uh, Mandela kleurplaten. Die heb ik trouwens gekregen van de stagebegeleider toen ik daar wegging En ja, dat is het. Je staat gewoon op twee soorten dingen. Want ik had geen zin om een echt statief te pakken. Maar ja, daar gaat deze video helemaal niet over. Um, Deel wel, maar ook, weet niet. Um, ik heb deze camera erbij gepakt. Omdat ik dus wilde eigenlijk gaan bijhouden hoe vaak ik sport. Um, Meenemen in sporten. Echt het resultaat laten zien van H tot Z. Want ik heb gemerkt dat ik in de zomervakantie was, ik heel goed bezig um, Maar op een gegeven moment ging mijn motivatie van hierboven naar daar beneden in die hoek. Laten we het zo zeggen. Um, en dat vond ik heel jammer, omdat ik best wel goed bezig was. Ik dronk 2 liter water per dag. Ik ging naar de sportschool voor een uur. Ik deed dan heel veel cardio. Ik uh, zorgde dat ik de calorieën intake gewoon ja, kreeg die ik nodig had. Waardoor ik af kon vallen. Um, maar ik, ik was een beetje op een crash diet, als ik het goed uitspreek. Want ik had 11... 21 calorieën die ik mocht eten. Dan zou ik een kilo van elke dag, van elke week afvallen. Nou, dat was gewoon niet te doen, want dan zou ik twee uur naar de gym moeten. 10.000 stappen zetten en bijna niks eten, behalve maaltijdshakes. Nou, dat ging dus niet, dus ik heb het iets opgehoogd. Ik gebruik, ja, zie je? Even kijken, zie je nu het? Deels. Nee. Um, en het is een gratis app waar je uh, calorieën kan bijhouden. Heel veel mensen gebruiken. Mijn fitnesspal, maar ik ik snap die app niet dus ik ik gebruik hem niet deze gebruik ik beter omdat ik weet wat gram is wat de portie is um, en daar heb je ounces en nog wat pounds en whatever ik kan wel engels maar ik begrijp die app gewoon niet dat is het. daarom gebruik ik deze en ik ben een, een van de weinige mensen ik heb mezelf wel wat regels toegediend ik uh, ga ze hier eventjes hiernaast erbij laten zetten straks als eerste wil ik sowieso proberen elke dag 2 liter water te drinken. Um, en daarnaast wil ik proberen sowieso drie keer per week naar de sportschool te gaan. Op het moment weet ik niet of het mij lukt drie keer per week. Omdat ik juist heel veel last heb van mijn heup. Mijn linkerheup, rechterheup. Sorry. Um, ik weet wel dat ik krachttraining kan doen. Ik geef mezelf wel even opdracht. Want iets wat ik elke dag doe voordat ik. Naar school toe gaan, stage gaan of gewoon whatever. Ik weeg mijzelf soms twee, drie of zelfs vier keer per dag. Ik weet niet, waarom. het is een, een, een tik dat ik heb gekregen. Een tik dat, dat ik mezelf moet wegen of ik ben aangekomen of afgevallen. En op zich is dat uh, best wel een vervelend tik. Want als je dan een grammetje aan bent gekomen, ga je gelijk stressen. Dit heeft geen nutjes. Zit jezelf helemaal onderuit uit te lullen en noem het maar op. En dat is helemaal niet goed. Ook gewoon dat ik... ...minder focus gaan leggen op de calorieën. Dat ik gewoon goed bezig ben en dat ik gewoon trots op mezelf mag zijn. Want ik ben niet trots. Ik ben al 7 kilo afgevallen. Sowieso door alleen maar mijn calorieën te tellen. Sowieso ergens vorig jaar ben ik begonnen... En merk ik gewoon dat omdat ik geen uitdaging heb, omdat ik geen mensen zie, ontmoet, whatever, dat ik het minder streng aanpak. En ik wil wel gewoon terug naar dat, naar dat getal wat echt al een langere tijd in mijn hoofd had. Dus ik ga mezelf wel weer heel hard aanpakken. Nog een keer 7 kilo kwijt willen raken, maar dan met sporten erbij en niet zonder sporten erbij. Um, ook wil ik het gaan bijhouden. Dus met deze camera, maar ook op een andere manier. Ga ik die even pakken? Ik had, dit is trouwens even heel random. Ik had een schemaatje en dan staat hier week 1 gewicht, week 2 gewicht, week 3 gewicht. Maar het moest natuurlijk maand 1, maand 2, maand 3 zijn. Oké. Okay. En dan zie je hier bij 2 uh, liter water gedronken, dat het de eerste bijna week goed ging. En daarna verslechterde het. Dus de eerste week ging het goed, de eerste vier dagen. Vijf dag goed, zesde dag ging het fout, zevende en achtste dag ging het weer goed. Toen ging het weer fout en toen ging het heel vaak fout. Omdat ik te, water, te weinig water dronk, maar dit was, dit was in augustus. Nou, als je gaat kijken dan naar dat bladje gym geweest, Zelfde. Oké, okay, ik ben ondertussen van camera geswitcht. Want ik weet waarom ik deze camera heel lang niet meer heb gebruikt. Dat komt omdat ik net 20 minuten bezig ben of zo met opnemen. En hij laat de melding meten. Hij is te warm, Laat hem afkoelen. Maar hij is niet eens zo warm. Echt nergens, het is gewoon normaal. Dus daarom dat ik deze camera haatte. En hem alleen gebruikte voor foto's. Nu weet ik het weer. Dus deze gaat weer terug op de plek waar die hoorde met de deksel erop. Ik ga alleen even foto's nemen van moeder naar het hoed. Maar ik, ik merk gewoon dat ik lastig heb, omdat ik gewoon geen doel heb. En dat vind ik gewoon heel gekut. Dus ik heb mezelf, ik wil mezelf wat doel geven. Dat als ik in december, welke? 1 december? Ja, als ik 1 december, dus ik geef mezelf vier maanden tijd. Als het dan lukt om mijn doel te behalen, die ik wil dus strakker in mijn lichaam zitten die dingen gewoon te doen, dus daar maak ik een vier maanden tap van um, dat ik dan heel graag een tatoeage wil laten zetten en ik heb wel een idee wat voor tatoeage wat het voor is ga ik nog niet zeggen, maar ik wil heel graag een tatoeage zetten wat wel veel betekenis heeft voor mij um, dus dat zijn eigenlijk de doelen die ik mezelf stel en Goedemorgen. Um, ja, het is vandaag dag 2. Um, ik heb mezelf vanmorgen gewogen en toen woog ik zonder weegschaal woog ik 55,8 en met weegschaal 6,5,6. Nou, dat klopt niet. En daarna heb ik geprobeerd om het opnieuw te filmen met deze camera, maar dat ging niet. Maar zonder zeg maar kleren um, woog ik, behalve mijn injury woog ik uh, 55.8, dus dat betekent dat ik al 500 gram kwijt ben. Dus dat is echt al best wel snel, best wel veel. Terwijl, dat zie ik nu in één keer, terwijl uh, ik gisteren 257 gram teveel heb gegeten. Um, wat ik gisteren heb gegeten is in ontbijt, is alleen maar die maaltijdshake. In de middag heb ik 605 calorieën, maar dat was uh, een hele zak rijstwafels. Vier, uh, drie keer uh, 41 gram met sesam. daarna casino brood geroosterd alleen en een paar haaibootjes persik. Drie, drie stuk's, want het is 4 gram per stuk. Um, in de avond had mijn zus geen zin om te koken, dus toen heb ik een maaltijdshake coco gegeten, wat ik dus ook als ontbijt at. En een tosti-bruin met wat vleeswaren. En als tussendoortje had ik een ijsje genomen, omdat ik merkte dat ik heel weinig suiker had. Voor de rest, ik zit alleen met mijn koolhydraten, boven het gemiddelde. En met mijn eiwit zit ik op 64 van de 67, 67 gram, sorry. Ik heb selectie en calculie dus uh, soms is het uh, voor mij. En met het vet steek ik op 37 gram van de 44. Dus dat ook. Is best wel goed. Um, ik heb sowieso geen 2 liter water gedronken. Dat niet. Ik heb nog steeds geen lijfje gemaakt ook. Want gisteren toen ik klaar was met sporten, kreeg ik een, um, ja, echt een van. Ik heb drie uur lang lopen janken in bed. Het was mega set. En ik kon eigenlijk niks anders dan huilen, huilen, huilen. Ik had ook gewoon barstende koppijn daarna en ik, had gewoon echt, ik voelde mijn hart kloppen in mijn oren. Want ik had oortjes in, dat heb ik wel vaker. Dus ik heel heftig huil. Dus ik was gewoon heel erg ja, eigenlijk woesh, onderuit gezakt. Waardoor ik gewoon niks meer wilde filmen, niet meer iets wilde filmen, niks meer wilde doen. En ik heb ook de rest van de dag in bed gelegen. Ik weet ook waardoor het komt. En ik vind het heel kut dat ik het steeds weer heb. Uh, want ik zit ermee in mijn maag. Maar ik weet ook dat ik geen verplichtingen heb. Maar ik ga er nu niet verder over beginnen. Uh, maar ik weet waardoor het komt. Ook heb ik vanmorgen mezelf even mijn omtrek gemeten. Even aan ander onderwerp voordat ik depri word. Nu, omdat dat is het, Het is nu 11 uur. Ik ga de te telefoon ga ik er eventjes uh, opladen. En de update laten uitvoeren, want ik heb een update, maar ik vind het een beetje eng om nu een update te laten doen, Dat voor de vakantie steek ik een update, het ging meteen van kapot. Nu durf ik eigenlijk geen updates meer, omdat ik bang ben dat weer het moederbord kapot gaat. Um, ik weet niet of je dat geblaf wordt buiten, maar super hinderlijk. Dus ik ga eerst een maaltenshake maken, telefoon aan opladen doen, want die is ook nog 37%. En laten opladen, zodat ik daarmee straks kan gymmen. Ik heb wel mijn auto's alvast staan voor de bovenkant. En dan ga ik de maaltenshake eten en dan naar de gym, denk ik. Ik ga denk ik in de tussentijd even de plantjes verzorgen of zoiets, ik weet niet. Ik zie jullie. wel. Um, dus let's go.